Welkom Tiger bij deze laatste video. Deze video bestaat helaas uit twee delen. Um, deel nummer 2 wat jullie straks gaan zien is ik heb meegedaan aan een uh, sterkste man wedstrijd. Um, ik heb hier niet voor getreden, het is geen professionele wedstrijd. Um, ik ben helaas net aan vierde geworden, dus net buiten de prijzen. Maar... Um, de, de, de belevenis, de ervaring was echt gewoon fantastisch en ik wil volgend jaar ook weer meedoen. Uh, Wout Zelstra, uh, oud man en daarna sterkste man van de wereld, uh, back in the days, die heeft het georganiseerd. Uh, fantastische presentator, hartstikke gezellig, leeft echt uh, met, spreekt en leeft echt met passie voor het vak. Het uh, was allemaal al een al, super goede, super leuke dag, super goede dag. Uh, ik heb dit samen gedaan met Mitchell, die, uh, dat is een maatschappij, die hebben jullie ooit eens een keer misschien gezien in de vlog, hoe dan ook. Um, wat jullie de, in de video gaan zien is eerst uh, een onderdeel wat hij deed en daarna doe ik hetzelfde onderdeel en zo gaan we heel de video verder. Um, dat is in ieder geval een positieve afsluiten van deze video, want jullie weten het, ik probeer uh, toch altijd alles positief te houden en wat meer te geven aan jullie. Uh, het slechte nieuws, ik pauzeer YouTube. Um, dat is een lastige keuze voor mij. Want ik vind YouTube fantastisch. Het is hartstikke leuk om te doen. Uh, pas had ik nog een reactie van een man van 56 en dan denk ik. Wauw, weet je, er zitten jongens van 12 tot mannen van 56 die naar mijn video's kijken. Um, en ik heb pas uh, antwoorden ook nog iemand als de squat, aanzienlijk omhoog is gegaan door wat tips van mij. En ja, dat, dat geeft wel heel veel. Uh, voldoening en gewoon ja, daar word ik gewoon vrolijk van en dat moet ik opgeven. De reden waarom ik dat doe en met nadruk ik, waarom ik het pauzeer, dat is omdat er in een week 176 uur zitten. Uh, ik werk er 80, 90 in een week. Dan hou je zo'n 90 uh, uurtjes per week over. Uh, als je iedere dag uh, plus minus 10 uurtjes uh, een aantal uurtjes slaapt, dan hou je 8 uurtjes slaapt hou je. Weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar als ik op een avond 1 à uh, 2 uur vrije tijd heb, dan is dat al veel. Um, ja, als ik daarbij ook nog YouTube moet gaan doen. kost verschrikkelijk veel tijd. Zo'n video's opnemen kost niet zoveel tijd. Maar het bewerken, het op internet zetten. Uh, YouTube, Facebook, Insta. Alle reacties beheren, et Dat kost gewoon heel veel tijd. Um, en ja, ik heb dit altijd gedaan voor het plezier. Ik wil absoluut niet de nieuwe... Uh, Antonie worden of Joe Beukers of noem maar iets op. Ik vind het leuk als mensen naar mij toe komen en ik hun kan helpen. Um, als ik daarbij mensen door video kan helpen, is dat natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar ik hoef geen op dit moment niet online personal trainer of iets dergelijks te worden. Het punt is met dit: ik heb een normale baan, ik heb een personal trainer baan en ik heb nog eens een keer dan tussen haakjes een YouTube baan. Je kan geen drie banen tegelijk um, onderhouden en vooral niet uitbreiden. Het onderhouden zou wel gaan, maar iets uitbreiden, ergens goed in worden, um, dat zit er gewoon niet in, dus ik moet um, tussen haakjes het onbelangrijkste ding moet ik gewoon laten afvallen um, omdat er komen klanten naar mij toe en die verdienen gewoon echt compleet al mijn aandacht. Als die hier komen, moeten hun resultaat halen. Tot dusver gaat dat altijd goed. Alleen Um, er is altijd ruimte voor verbetering. Altijd. Ook daarin, ook voor mezelf. Um, dus bij deze... Pauzeer ik YouTube. Um, ik zal echt nog heus wel als iemand een reactie plaatsen, weet. Je zal hem even lezen, maar uh, dat zal niet meer iedere dag worden. Misschien dat ik eens in de week of om de twee weken kijk. Um, platform waar ik wel nog verder op ga is uiteraard Facebook. Ik heb um, mijn eigen account. En natuurlijk de Total Strength bedrijfspagina is uh, te vinden... Hieronder in de link, of je typt uh, Total Schenkt op uh, Facebook in, is het erg te vinden. En de rest, spijt me, het gaat op pauze. Natuurlijk, als laatste, voordat we naar de uh, Sterkste man gaan, wil ik echt iedereen bedanken. Er zitten ook echt gewoon uh, CF NL, Matt Mohawk en zulke soort mensen die gewoon standaard on, bijna onder elke video. Reageren fantastisch. Alle paar honderd mensen die iedere keer weer kijken, echt fantastisch. Maar op dit moment is mijn leven zo verschrikkelijk druk dat ik gewoon moet pauzeren. Of ik binnen een maand terugkom, of ik binnen een jaar terugkom, weet ik niet. Er is uh, op het moment wel wat groots aan de hand in mijn leven. Um, daar zullen echt nog wel wat foto's over komen op uh, Facebook en noem maar op. Um, ja, ik kom in ieder geval weer een stap dichter bij mijn doelen, daar komt het op neer. Als je mij wil volgen, uh, je bent genodigd. Als je mijn privéberichtje wil sturen, pff, mag altijd natuurlijk. Net wat ik zeg, via Facebook reageer ik uh, vrij snel. Maar bij deze... Helaas. Gewoon helaas. That's it. Total Effect, ignite your fire and grow stronger. Peace! En de vrachtauto! Ja. Komt jou. Haha, oh, ja, ja, daar gaat ie hoor! Goed Ho. Ho. zo! Houd het Ja, dat weg. was een mooie truc van Stolwijk! Elk jaar zetten ze het nieuws van het nieuws in! De beste chauffeur van Nederland, Sander de Kwaadste! Drie, twee, één, stuk! Hij nee, vraag vrachtwagen ook. dat is hem! Ha, 9 ton! 9000 kilo. Niet op, joh. Heel op <laughs> Natuurlijk gaat het hier een beetje door de kuilen. Een beetje. Hier moet het de doel zijn. Gaat het een tempo maken, nou. Ja, zo wil ik het houden. Applaus. Dremelsjons. Ja. Goede leeftijd. Voor deze sport. De sterkste man. Dit is er uh, natuurlijk. Geen enkel probleem. Ja, ja. Oh, ho. Oh, ho. <laughs> ja, zo! Hier! Hier! Hier! Stop Zo! Dat heb ik niet gezien. Hé? Ja, ja! Prima dromen, dat zet punt! 10 meter, nou dat vind ik wel heel knap. 10 mm. meter was het. Ja. Hey! Hoor ik ook! Hier! Vijf meter, natuurlijk, in hoogte toe. Hop! Oeh! Oeh. Hey. Wel hoog genoeg! Oh. Je zelf die boeten. Hij heeft hem nog steeds vast. Houd vast dat ding. Houd vast. En stop de tijd. 41. Ja, okay, loopt. Kom, ja. ja. kom op, hè. <repeerimanlar> <fie> 55. Ojee! Hij, ja. moet, er ja, hij kom, moet er een minuut, hij moet er een minuut. Hij stopt oh, nee. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de tijd. 1 minuut 1. Tijd yeah. loopt hij die steen op zijn knieën krijgen? Hij moet geladen Kom op! Hij mag niet rollen, hij moet getild worden. Om die knieën in te krijgen. krijgen. Ja! Ja! Ja! Ja! Kom op! Dit is wel. Je kan het! Kom op! op die kaart. Je moet op die kaart. En door! Uw voorbeeld. 100 kilo. Ja, het blijft allemaal 100 kilo. Je kan de, geen kant meer uit. Kan hij die ook. Hoe pakt hij die bilts? Hoe hij die te pakken, één te pakken. Moet hij hem voor de buik pakken. ja, blijf er even bij. Marco, ja. Of moet hij hem voor de buik tillen. Dan moet hij hem voor de buik pakken. Pak hem maar voor de buik. Dat is zo heerlijk. Maar voor, maar voor. Dat is. Go up, 100 kilo. Dan, uh, die moet erop, hij moet even op zijn handen denken. Ja, Oké. Hier moet hij nog die twee biervaten. Ja, hij moet dit klus. Ik vind die tijd niet belangrijk. Nee, nee, jongens. Nee, je nee. Die nee. moet die klus afmaken. En nu die biervaten. Eén van de zware stonderdelen van de dag. Natuurlijk. Nog. Is er nog kracht? Krijgt hij dat staat omhoog? Hier is het gaat. Hier moet ja, hij daar. Kijk eens even, dit is ja, wel wat een energie, wat een kracht of Kan hij hier de water eens finishen, dan krijgt hij de vingers er niet tussen, die aan jou! En de laatste, ho! Oh. Moet hij hem aan van de, de laatste moet finishen. Hij moet er niet finish! Wat een energie! Dit echt zwaar. Dit is het zwaar. Oh, nog één vaartje te gaan. En, en, en hij moet het uitmaken, dat is zijn gevoel. Maar dan zit hij niet lekker. Kijk eens, hij heeft hem weer vast! Kom op, ga ik we naar Weer Holland Kilo. De 100 kilo. Hij is te hier. Kan hij nog die wagen krijgen? de 100 kilo. Kan hij op een wagen krijgen? Rustig. Hij heeft nog tijd. Hij heeft nog tijd. 100. André Krijgt hij het gewicht? En hij pakt het vat. Hij pakt het vat en hij pakt het. Hij pakt het. heeft hem nog steeds vast. En hij moet even dat hupje maken. Kom, moeder, man, mensen. Kom, maar! Hij is nog tijd om het te finishen. Ik gun hem, ik gun Groot applaus voor De steen. Prima. Prima steen. Nu zal hij naar de Biels moeten. Aan de kant hebben die Biels, die kan natuurlijk... Wat probeert hij? Kan hij hem op het schouder of kan hij niet? Hij pakt hem op het schouder! Zo! En hier gaat hij met de Superstar. Oh, hij moet erop. Kom. Uh, hij verliest een seconde, hij uh, verliest een uh, seconde. op. Uh, hij uh, moet erop. Hij moet op zijn vingers. maar Hij is. De tijd, de de uh, de is uh, super man. snel uit. Hij moet erop. Hij moet erop. Hij prima. Lekker schaatsen. Kom op, kom op. Dit hoort aan mij. hij moet nu, Het is van Even vast. Honderd kilo, Honderd kilo. Wat hij moet En die gaat erop. Ja, gaan het Je We een het het laatste We nee, Laatste. het kan het schat! Kom op! Hier en We een het die Pak kilo. het vol We gaan Hij pakt hem gaan oh, oh, oh. het doen. We het doen. op. gaan het doen. We gaan het doen. We gaan het doen. We gaan het doen. die moet je op ja, ja. Ja, de wagen. Ja, We wagen! het daar gaat hij. Nou, prima. Heet ze goed vast. heeft ze goed vast. 50 kilo in elk hand. Totaal 100. Oh, nee, staat niet in Hier pakt hij een prachtige 10 meter. Hier pakt hij een prachtige 10 meter. Ziet er goed uit. 26 jaar in Rotterdam. Hier heeft hij 20 meter. Rustig door, we zijn weer. Prima. vast, Hij heeft ze goed vast, hoor. Goed vast, hoor. Ho, hier gaat hij naar 30 meter. Zo gaat hij weer verder. 30 meter. Hij weet dat daar 31 meter. Mooi hoor. Nee geen probleem. Dit ziet er goed uit. Grote stappen. Ja, ah, een applaus, Jos. Grote stappen deze man. Ja, ja, nee, ja, ik kan, ja, kan er ook niks aan veranderen. Hier pak je 20 meter. Hier pak 26 jaar. Lekker kerk. Zo, hij rot mooi recht op. Perfecte techniek. Hier gaat hij naar 30 meter. Raymond, oh, hij is ook perfect hoor. Daar kom pakt op. hij de 40 meter. Kom er mensen. Kom ja, ja, maar. Ja, ja, 40 ja, meter. Kom ja, op, we zijn er nog die ene. Hij gaat. Ja, ja. En hij heeft ze nog steeds vast. Hij moet zo ver nog oh, 50 meter. Knap hoor. Op, op die bast. En nu probeer uit te stoten. Nu probeer uit te stoten. Had hij boven de macht helemaal gestrekt, dan zal ik tellen. Kan niet hem uitstoten. Op die en uit die bast. Even een applaus. Uit die benen drukken. Uit die benen drukken. Hoppa, op drukken omhoog. Nee, zegt proberen! Applaus voor deze deelnemer. Uh, Drie, twee, één, start. Tijd Twee, Tel mij, mensen! En weer! Dat kan alle! Vijf, zes, zes. Laat je horen, Berke Ja, hard. Beetje achteruit, zeven keer, hadden we een breekje in de poten, ja. Zeven keer. Nog twintig seconden. Moedige aan, mensen, kom op! Nog twintig seconden. Kom op Rijnpie! Op, op. Acht, ja hoor! Acht. Beetje terug, want we moeten niet het publiek... Eh, <laughs> vooral de HBO's zitten zelf ook nog. Nog vijf seconden. Acht. Nog één. Nee, Stop de tijd! Ik ga even steken. En een de keihardigheid die! En het is 47 seconden. En door! 47 seconden. Eén steen. Pijlen momentje. Hier gaat hij naar die 110. Oh oh Hier naar die 110. Ik hoor jullie niet, mensen! Hij gaat naar de 90 kilo. Ja ja, een Kijk eens, in 5 seconden. Is hij de eerste man die die 110 erop doet? Kom eens laat je horen. Is het niet hoor? Of is, is het Hij krijgt hem op de Ja. Krijgt hem op seconden. Uit lekker kerk, 110. Nu gaat hij naar de 120 kilo. Kijk, hij heeft een hart. Is hij de eerste man? Kom mensen! Is hij de eerste man? En dingen, ja, helpen die dingen. Ik zou het niet doen, maar goed, hij doet het wel. Ze glijden, zeg ik alle kanten uit.